Welkom bij Pols Model Train Stuff. Zo so, heel af en toe kom je wel eens wat uh, tegen in een, uh, in een lading die je van iemand uh, overneemt. Waarvan je denkt, wat? Nou, dit is er ook zo een. Um, dit is een trein uh, gemaakt door RSO. En het enige wat er ervan kan zien is, made in Jugoslavia. A-test Z74428. Um, het is in uh, niet zo'n goede toestand. Uh, ik ben eens gaan zoeken. Nou, wat, wat is dit? En zover als ik kan vinden is dit eigenlijk dit merk gerelateerd aan uh, Mehano. Uh, Mehano is uh, uit uh, Slovenië, ook uh, voormalig Joegoslavië. En uh, ofwel RSO was een merk van Mehano waarmee ze voor anderen produceerden of precies andersom. Uh, het is me niet helemaal duidelijk, nou, deze locomotief die, die kwam ergens mee en hij um, heeft behoorlijk wat te lijden gehad. Iemand heeft er wel lijkt het ramen in gemonteerd omdat um, dit is één helft en hier is de andere helft en die zijn mooi gebroken en er lijkt het ingelijmd. Er zitten ook allerlei zwarte aanslag in. Verder zit hij wel, ik um, vond het interessant hoe dat de motor op de wielen gemonteerd is. Doordat hij hierin hangt, op deze twee punten vast zit, kan hij vrij bewegen. En hij stuurt die rechtstreeks de, de, het onderstel aan. Het dus. um, moet valt op dat deze wel, uh, uh, ook verlichting heeft, in ieder geval aan de één kant. Hier lijkt hij uh, kapot te zijn. En volgens mij, gezien het hier kabels uitkwamen, het zou de stroom eigenlijk van dit voorste van dit stijl opgepikt moeten worden en hier nog ergens opgezet moeten worden. Maar uh, ja, apart gevalletjes zitten, ik vind hem eigenlijk degelijker in elkaar zitten dan een uh, Lima. Voor wanneer dat die geproduceerd is in ieder geval. En eh... Uh, ik ben benieuwd of dat iemand hier meer informatie over heeft, want dit is toch wel, uh, ik zie ze niet, niet zo heel vaak, het is de eerste keer dat ik geen tegenkom. Dus uh, mocht je er iets meer uh, van weten, uh, uh, laat het me weten.